Hi, mijn naam is Marije van der Wind en ik ben docent-interieuradviseur op het Houten en in Rotterdam. Waar gaat dit filmpje over? Nou, inmiddels is Kahoot algemeen goed geworden op MBO-opleidingen. Maar misschien gebruik jij nog een gratis account. Het professionele account heeft veel voordelen en kan jouw lessen wellicht speelse elementen geven die jou en je studenten gaan helpen. In dit filmpje laat ik die jou die didactische meerwaarde zien. Ik gebruik zelf Kahoot als ik een lange les moet geven met veel theorie, in bijvoorbeeld een collegezaam met veel studenten. Door tussen de theorie elke keer vragen te stellen, moeten de studenten actief meedoen. Hoe ga je nou zo'n Kahoot maken? Ik neem je mee. Je hebt een professioneel account aangemaakt. Dan ga je naar create.kahoot.it en uh, dan is dit je pagina. Nou, je kunt zien dat ik al een aantal uh, kahoots heb, gema heb gemaakt. En um, hierin uh, zie je uh, wat ook mijn teamgenoten daarin hebben gedaan. Nou, ik ga heel simpel een nieuwe kahoot maken. Nou, Waarschijnlijk heb jij ook een heleboel lessen al wel eens voorbereid in een PowerPoint. En dat wordt ook de basis van deze nieuwe les. Nou, ik heb hier een nieuwe standaard quiz en daar ga ik mee aan de slag. Daar ga ik, klik ik op dia toevoegen en dan ga ik dia's importeren. Nou, mijn uh, les... Wordt een stijleerles met als thema les is more. Hier kan een wachtmuziekje onder. Importeren voltooid. Nou, yeah. we gaan hier de geïmporteerde dia's bekijken. En wat je ziet is dat um, de hele PowerPoint van mijn les hierin staat. Nou, dit is een bestaande les die al jaren op deze manier uh, gegeven wordt. En... Um, die ga ik bewerken. Nou, dit is de eerste pagina. Die ga ik ook aan het begin doen. En uh, hier kan ik dan een eerste vraag gaan toevoegen. En... Uh, nou, een vraag bijvoorbeeld zou kunnen zijn... Wat is modern? Gelijk een super moeilijke vraag. En... Uh, je kunt hier standaard afbeeldingen toevoegen. Ik ben wel heel erg benieuwd wat uh, Google bij Modern uh, uh, zegt. Want uh, is dat ook uh, daadwerkelijk zo? Uh, nou, bijvoorbeeld iets uh, wat heel nieuw is. Nou, dit zou bijvoorbeeld een, een vraag kunnen zijn. Nou, je hebt hier uh, 20 seconden standaard puntentelling. En uh, nou, omdat dit nog geen uh, kennisvraag is, uh, zou ik hier geen punten aan willen geven. Omdat dit eigenlijk een eerste associatie zijn. Dus uh, dat uh, heeft uh, uh, nog niet zoveel zin om daar al punten aan te geven. Nou, een juist antwoord. Nou, misschien kunnen ze wel een meervoudige selectie. Zo kan je dus per vraag dit aangeven. In deze les vertel ik bijvoorbeeld iets over uh, verschillende stijlperiodes. Nou, dan uh, zou ik bijvoorbeeld een puzzelvraag kunnen gaan toevoegen. Nou, als ik hier onderaan mijn uh, dia's scroll, dan kan ik hier vraag toevoegen in gaan voegen. En bijvoorbeeld een puzzelvraag toevoegen. En dan zou mijn vraag hier kunnen zijn, zet uh, de stijlperiodes in goede volgorde. En dan zet ik ze hier in de goede volgorde. Nou, denk bijvoorbeeld aan uh, volgorde van de tijd. Um, Nou, leuke afbeeldingen erbij. Um, de student krijgt dan tussen de beelden door een vraag. En die moet dan door de kleurtjes in de juiste volgorde te zetten, um, ook de tijden in de juiste volgorde te zetten. Nou, uh, zo'n vraag, um, nou, die kun je dus een iets langere tijdslimiet geven als een quiz. Ja, en hier uh, vertel ik ook iets over. Dus die wil ik dan wel um, punten aangeven. Nou, dit is dan tussendoor, tussen de les door, uh, kan ik dan zo'n vraag stellen. Nou, en dan uh, bijvoorbeeld na de volgende sheet, uh, kan ik weer een vraag toevoegen. Nou, dan zou ik bijvoorbeeld uh, hier een kort antwoord, als ik een open vraag wil, Nou, zo zie je dat ik dus uh, mijn les afwissel met een aantal vragen. Nou, zo zie je dat ik heel simpel met een bestaande PowerPoint een aantal vragen tussendoor stel. En dan uh, zo'n les uh, echt wel uh, wat speelser maak. En uh, zeker als je in een grote groep veel theorie moet geven, die je ze echt betrokken maakt. En, uh, zodat ze uh, ja, bij de les blijven en uh, ook um, graag mee willen blijven doen. Nou, hier kun je nog bij de titel een titel invoeren. Nou, deze les heet Less is More. En, uh, ik vind het nog wel leuk omdat ik de les in een, een groot auditorium geef. En de studenten even moeten wachten bij het binnenkomen. Dat er al een filmpje aan staat. Ik heb hier een linkje. Zodat ze daarmee kunnen wachten. Um, dit is een stijleerles. Ik uh, maak hem hiermee klaar. Dan ga ik hem opslaan. En... Um, nou, hier geeft hij gelijk aan van, hé, hey, je hebt nog iets niet gedaan. Ga ik even checken. Dus zo zie je dat je heel gemakkelijk een les door uh, wat vragen toe te voegen in een bestaande PowerPoint. Uh, echt een element toevoegt aan jouw les en de studenten ook helemaal... Uh, erbij blijven en geactiveerd blijven. Dus dat lijkt me een hele mooie didactische meerwaarde. Nou, wil je er ook mee experimenteren? Heel veel succes en uh, tot ziens!